In deze video gaan we iets heel belangrijks laten zien, namelijk de voorbereiding van het maken van een juiste soldering. Ik ben Ron van E-Tech Training en ik ga je alles vertellen over solderen. En wil je daar niks van missen, abonneer je dan op ons kanaal. Druk op het belletje, zodat je ook telkens op de hoogte bent, wanneer we een nieuwe video uploaden. Voor het maken van de juiste soldering starten we natuurlijk eerst met het schoonmaken van mijn soldeerpunt. Daarvoor kunnen we de automatische soldeerpuntreiniger gebruiken, maar natuurlijk ook onze oude en vertrouwde bronzen krullenbak. Verder zijn er nog mogelijkheden. Voor wat betreft het gebruiken van een spons met demiwater. Dit was onze eerste video voor wat betreft het voorbereiden van het maken van een juiste soldering. In onze volgende video gaan we het hebben over conventioneel solderen.